Hoi en leuk dat je kijkt. Het gaat steeds beter met de economie en dat is goed voor de vliegtuigmaatschappijen. Helaas merken we ook dat er steeds meer stakingsdreigingen plaatsvinden bij de Europese vliegtuigmaatschappijen. Hoe komt dit? Het is vandaag woensdag 23 augustus. Ik ben Jasmijn en dit is het EU Claim Nieuws. We gaan als reizigers weer vaker op vakantie met het vliegtuig. We maken weer meer tripjes met het vliegtuig naar het buitenland en daar profiteren de vliegtuigmaatschappijen van, waardoor de economie sterk aantrekt. Het personeel van de vliegtuigmaatschappijen laat echter steeds meer hun onvrede merken na jaren financiële teleurstelling, nu het economisch weer beter gaat en zij daarvan willen mee profiteren. Die onvrede uit zich in stakingsdreigingen in heel Europa. Zo is een deel van het cabinepersoneel van British Airways al bijna twee maanden aan het staken. Vanwege een achterblijvend loon vergeleken met andere personeelsleden. Gisteren ontstond er een wilde staking van bagageafhandelaren van Swissport op Brussel Zaventem. En in september dreigen de piloot van Thomas Cook ook op de barricade te gaan. Ook het cabinepersoneel van Air France dreigt in september met een staking. En ondertussen is ook KLM-cabinepersoneel de moeizame onderhandelingen omtrent de CAO goed zat waardoor er nog een staking op de loer ligt komend najaar. Als deze stakingen doorgaan, dan zijn natuurlijk niet alleen de vliegtuigmaatschappijen, maar vooral de passagiers de dupe. EU-claim houdt uiteraard de ontwikkelingen in de gaten. Stakingen van het eigen personeel van de vliegtuigmaatschappij is in Nederland geen buitengewone omstandigheid. Houd onze social media kanalen en de website goed in de gaten voor updates omtrent de stakingen. Bedankt voor het kijken en ik wens je nog een hele fijne dag.